Nou, eigenlijk zitten we hier dus met de groep, uh, Alf. oh nee, Caroline nog niet natuurlijk, uh, maar de rest heeft Fitspel al een keer doorlopen. En uh, waarom ik heb gezegd voor de mensen die uh, volgende week gaan beginnen met Fitspel, met de groep. Ik weet niet, Annemiek, was jij daar ook een van? Doe maar even een duimpje op hoor. Ik weet het niet meer zo goed. <laughs> Nou ja, misschien kan je erover nadenken. We gaan uh, volgende week maandag... Uh, gaan we Fitspel nog een keer doorlopen... met, uh, met de groep. Uh, daar doen nu... Uh, tien mensen aan mee. Uh, nou, de, aanstaande maandag. Aanstaande maandag starten we daarmee, ja. Uh, en dan is om acht uur... is dan de kick-off daarvan uh, online... Uh, even bespreken of we buddies gaan koppelen en uh, wat, de, wat de verwachting is enzovoort. Dus als je denkt van, hé, hey, ik, ik wil nog even doorzetten dit kwartaal om uh, toch nog weer even die vijf of tien kilo whatever kwijt te raken, dan, uh, dan is het misschien een leuke manier om aan te haken. Dank ja. um, en uh, natuurlijk uh, uh, is de, uh, deze webinar voor, meestal voor de mensen die nieuw zijn. Nou, Caroline uh, is al in onze community, maar gaat wel fitsbal starten nu volgende week. Dus voor Caroline is het wel helemaal nieuw. En de webinar is vooral dus om mensen inzicht te geven... Uh, van hey, dat je dus echt wel uh, eigenlijk de oude dieetcultuur mag loslaten... van, hè, van diëten en meer bewegen. En nu moet het allemaal maar zelf doen... Uh, om te ontdekken dat je dus ook op een andere manier af kan vallen. Maar nog veel belangrijker slang kan worden. En dat dat dus ook echt twee verschillende dingen zijn. Okay. Um, um, nou, laten we gewoon beginnen jongens. Onderbreek me of stel een vraag via de chat als je wat wilt vragen tussendoor. Uh, misschien kan je ook wel vast even een, uh, of misschien heb je dat al, een notitieboekje en een pennetje even erbij pakken. Je gaat natuurlijk wel weer dingetjes, ja, heel goed. <laughs> je gaat wellicht weer dingetjes uh, um, ja, nieuw ontdekken of in ieder geval reinforcen. Van hé, hey, dat was ik even vergeten, dat was ik even kwijt. Dat je er weer even oppakt. Um, en um, vragen kan je natuurlijk altijd stellen aan het eind. Uh, als er nog mensen binnenkomen, ik ga dus vandaag ook wel even mijn verhaal over Fitspel Start uh, erin zetten. Uh, maar dan weten jullie dat niet, dat je dan denkt van ja, dat weet ik nu wel, want ik ben al lid bij jou. Maar dan weet je dat het er aankomt voor de replay, voor de opname. Nou, laten we het scherm gaan delen naar de presentatie. Even op weergeven. En dan moet ik hem eventjes, uh, kijken hoe ik dat het best kan doen met jullie aan de zijkant, denk ik zo. Zal... Ja. Zien jullie dit uh, scherm, jongens? Even duimpje op. Ja, hè? ja, Change of diet will not help a man who will not change his faults. Uh, dit uh, is geschreven door James Allen in 1902. James Allen, een um, filosoof misschien wel, ik weet het niet hoe je hem anders zou kunnen noemen. Um, die uh, heel erg geloofde in uh, de kracht van ons denken. Dat was toen in die tijd ook een beetje in opkomst. Mind over matter. Um, en die zei heel duidelijk... van, nou ja, als we aan onze gezondheid willen werken... dan moeten we beginnen met ons gedachtegoed te veranderen. En dat is wel voor mij de start geweest... eigenlijk uh, voor uh, mijn gedachte hoe ik fitspel wil inrichten. Wilde gaan inrichten. Ik dacht altijd van... Hè, hoe kan het nou toch dat mensen prima kunnen afvallen, maar daarna weer terugvallen in oud gedrag. En door het proces van inmiddels 25 jaar begeleiden van mensen... op het gebied van, uh, van afslanken en de laatste tien jaar op slank blijven... Uh, is er, ben ik erachter gekomen dat uiteindelijk afvallen niet zoveel te maken heeft met diëten... Uh, en veel meer met emoties en gedrag. Uh, en uh, dit boekje, dit, deze tekst komt uit het boekje... As a man think it. Misschien vind je het leuk om dat te noteren. As a man think it. Het is een heel klein boekje. Je kan het is ook als audioboekje te luisteren. Je kan het zo vinden op uh, um, hoe het? YouTube of iets dergelijks. Ben je met een wandeling van 45 minuten ben je door het boekje heen. Um, ja, ik, uh, ik, weet dat jullie, ik denk dat jullie het wel weten van mij. Ik, ik luister dit boekje echt een paar keer per jaar eigenlijk. Omdat je eigenlijk weer steeds weer wat nieuws ontdekt. Nou eigenlijk is het zo dat als we allereerst gaan bedenken van hey, is er dan een verschil tussen afvallen en blijvend slank worden? Dan hoef je eigenlijk maar één vraag te beantwoorden en dat is hoeveel dieetpogingen heb jij al gedaan? Weet je, Hoeveel dieetpogingen heb jij in je leven gedaan? Uh, nou negen van de tien mensen hebben er meer, zeker als hè, mijn doelgroep, dames 45 plus, uh, die ruim tien jaar bezig zijn met overgewicht. Uh, die hebben echt wel meer dan tien diëten gedaan in hun leven. En als je dan beseft dat je nog niet blijvend slank bent, dan zie je ook meteen dat er dus een verschil is met afvallen en blijvend slank worden. Want iedereen kan eigenlijk afvallen. En het, we hoeven echt niet op de zoek te gaan naar het beste dieet, want elk dieet werkt. Zo simpel is het. Waarom werkt elk dieet? Omdat elk dieet is um, gebaseerd op een, energie, een negatieve energiebalans. Dat niks anders wil zeggen dan meer energie eruit en minder energie erin. En hoe je dat doet, dat maakt dan eigenlijk helemaal niks uit. Dus afvallen kunnen we allemaal. Legio opties. Als je opties. Als je denkt van ja, maar dat past niet bij me of dat past niet bij me. Nou, ga dan even naar Google. Google is mijn grootste vriend. Dan vind je, ik geloof, 3 miljoen hits op manieren om af te vallen. Dus er is vast wel een manier bij om hoe je kan afvallen. Het probleem is dus dat gemiddeld dat mensen twee diëten per jaar doen en dat daarvan 95% binnen het jaar weer terugvalt in oud gedrag en daarom weer aankomt of zelfs zwaarder is. En dat, zijn, uh, dat is het probleem. Ik zeg altijd het probleem van afvallen is eigenlijk aankomen. Punt. Het probleem van afvallen is aankomen. Dus eigenlijk kan je jezelf als eerste meteen gaan vragen: als het probleem van afvallen aankomen is, wat zijn dan de momenten dat je te veel eet? Als eerste, wat komt er als eerste in je op? Noteer het maar even. Wat komt er als eerste in je op? 1, 2, 3 puntjes misschien. Je hoeft niet heel, Als je te veel na moet denken, dan ben je te veel aan het nadenken. Gewoon als eerste wat er in je opkomt. Wat zijn de momenten dat je te veel eet? Nou, en dan zal je zien dat dat momenten zijn die niks te maken hebben met honger. Met andere woorden, je wordt niet dik omdat je te veel eet, omdat je de hele dag honger hebt. Je wordt dik omdat je te veel eet op momenten dat je stress ervaart, dat je emotionele disbalans ervaart, dat je vermoeidheid ervaart. Of misschien wel gewoon door gewoontes, gewoon aangeleerd gedrag misschien ooit ontstaan vanuit een stressrespons, vanuit een stressrespons in het verleden, misschien 20, 30, 40 jaar geleden, dat je dacht van nou om die pijn te vermijden, die stress te vermijden, ga ik maar gewoon lekker eten. En dat kan uiteindelijk ook een gewoonte geworden zijn. Je begrijpt dat los je niet op met een dieet. En dan kan je jezelf afvragen, ja, maar hoe dan wel? Hoe dan wel is eigenlijk gelijk, het antwoord daarvan is eigenlijk gelijk als de vraag wat zou je doen met een miljoen? Wat zou je doen met een miljoen? Even schrijf meteen even op het eerste wat er in je opkomt. Wat zou je doen met een miljoen? paar woorden jongens, niet hele romannen gaan schrijven. Annemiek, mag ik jou vragen? Wat zou je doen met een miljoen? Geef het geluid aanzetten. Um, ik was nog aan het opschrijven. Ik was er even over aan het nadenken wel, wat ik zou okay. doen. een Miljoen. Ik heb als eerste opgeschreven reizen. Mm -hmm. En dan kwam ik als tweede punt toch wel... Um, ja, wel met dat slank blijven. Hè? Da, ja, dat, dat kwam ik wel um, als punt twee. Dat het voor mij wel heel erg belangrijk is in mijn geluk zijn. Maar waarom heb je daar een miljoen voor nodig dan? Um, nou, misschien kan ik wat druk van werk weghalen of wat andere hulp in huis of... Oké, okay, op die Personal manier. Een trainer of ja. iemand die voor je kookt. Ja, precies. Ja. ja. Doe je ja. Dat, uh, ja. ja. Dat, dus dat zou ik. Ja, dus je gezondheidsbevorderende dat... dingen die je gezondheid helpen te bevorderen. Ja, of hulp in dat proces. In dat volhouden, ja. Ja. ja. En Patrice, wat heb je. Hi Mariska! <laughs> Patrice, wat heb jij opgeschreven? Ik heb opgeschreven dat ik dan minder ga werken, ja, en uh, uh, dat ik daardoor, uh, omdat ik weet dat ik daardoor ook minder stress uh, heb, ja. Ik zou een huis kopen, ja. <laughs> maar dat minder stress, om even aan te haken ook bij wat Annemiek uh, net aangeeft, minder stress betekent voor mij, dat weet ik nu eigenlijk wel zeker, ook dat ik uh, mijn gewicht uh, beter onder controle kan ja. houden. Tuurlijk, ja. Uh, dus, dus dat miljoen zou misschien bij mij nog wel heel erg gericht zijn op uh, stressreductie. Dat klinkt natuurlijk ook heel raar. Maar... Ja, Nou ja, minder werken. Ik... Hè? Je hebt natuurlijk dan een financiële buffer. Uh, en inderdaad, minder werken kan dan een, een manier zijn om die stress te reduceren. Ja, precies. Ja, ja, ja, ja. mooi. Nou, eigenlijk wat je, waar het om gaat, is dat het met afvallen precies hetzelfde gaat. Het gaat niet om het getal. Dus het gaat niet om dat jij kan zeggen: hé, hey, ik heb een miljoen op de bank staan. En het gaat er eigenlijk ook niet op dat je kan zeggen: hé, hey, die weegschaal weegt 10 kilo minder. Dat denken we dat het daarom gaat, maar daar gaat het niet om. Het gaat er niet om uh, wat je hebt. Het gaat erom mee, wat je ermee kan doen. Hoe het je leven verrijkt. En dat is het basisprincipe om blijvend slank te worden. Je steeds bewust te zijn hoe verrijkt mijn. Fitter, slanker, weet ik veel, uh, uh, mentaal uh, stressig, uh, verminderde zijn. Hoe verrijkt dat mijn, mijn leven? En dan gaat het dus helemaal niet over kilo's. Het gaat er dus steeds over de vraag waarom wil je worden wie je wilt worden. Want bij wat het ook oplevert, hè, als Annemiek zegt ik wil reizen of Patricia zegt ik wil minder werken dan doe je dat omdat het je wat oplevert. Gedrag is simpelweg, het levert je wat op. Negatief gedrag, dus idem detail. Dus verkeerde keuzes heeft uiteindelijk dus ook een beloningverschil in zich. Dus als je dat realiseert, dan gaat het dus niet om van hé, wat moet ik doen om x kilo af te vallen? Dat is afvallen. Maar hé, wat moet ik doen om te worden wie ik wil worden? En dat is... De vraag die je mag stellen als je blijvend slank wilt worden. En dat is een groot, groot verschil. Dus vraag jezelf, wat vind ik nu het belangrijkste? Het kan best zijn dat je nu zegt, nee, ik vind het nu het belangrijkste om af te vallen. Dat denk ik van jullie die hier zitten niet. Maar dat zou natuurlijk voor mensen best kunnen zijn. Ik vind het nu het belangrijkste om te kunnen zien op die weeshal dat ik vijf keer ben afgevallen. Als dat niet het geval is, als je zoiets hebt van, nou dat weet ik wel, ik dat moet doen. Maar ik kom weer steeds weer aan. Dan wil je uiteindelijk dus niet per se afvallen, maar wil je vooral slank blijven, omdat je hebt nagedacht wat het je gaat opleveren. En dat is waar deze webinar over gaat. De fitspelmethode bestaat eigenlijk uit vier vragen. Je begint altijd met wie ben ik? Je identiteit. Vervolgens ga je de vraag stellen wie wil ik worden vanuit emotie. Dus net wat ik net zei, als je de vraag stelt hey, wat levert het me op, dan geeft dat een emotionele betekenis. Vervolgens gaan we wat moet ik doen of wat kan ik doen, is misschien een betere uh, manier. Dus je gaat je actieplan maken en tenslotte gaat het erom hoe houd ik vol. Want dat is natuurlijk de belangrijkste voor de mensen die hier nu zitten. Behalve Carolien, die gaat natuurlijk nog starten. Maar hier gaat het om, hoe houd ik vol? En dat heeft dus helemaal nooit niks te maken met diëten. En het heeft alles te maken met persoonlijk leiderschap. En dat is wat, waar Fitspel natuurlijk voor staat. Ja, het doel van Fitspel is blijvend slank en mentaal sterk worden. Door focussen op persoonlijk leiderschap. Dus de eerste vraag... Is dus, als we deze, dit wiel van Fritspel doorlopen, is de vraag, wie ben ik? Wie ben ik? Nou, als eerste, wat komt er als eerste in je op? Schrijf het even op, wat komt er als eerste in je op? Even heel kort. En dan mag je erachteraan schrijven, wie wil je worden? Wie wil je worden? Met dus in je achterhoofd, hè, dat je dan dat lichaam hebt waarin jij jezelf kan zijn. Waar jij tevreden mee bent. Deze webinar komt ook in de community, dus mocht je nog een keer willen terugkijken deze aankomende week voor ter voorbereiding van Fitspel, dan kan dat. Als je wat meer tijd hebt om hierover na te denken, misschien moet je de vraag gewoon even opschrijven, zodat je hem later wat verder kan uitwerken. En dan een niet geheel onbelangrijke vraag is de vraag waarom wil ik die persoon worden? Dus je hebt net gezegd wie ben ik. Je hebt afgeschreven wie wil ik worden. En dan waarom wil ik die persoon worden? En nu komt het weer weer natuurlijk. Het, het, het, het is de, de waarom vraag heeft dus alles te maken met dat miljoen. Hè? Het is niet dat je dat miljoen wilt winnen. Het is wat, waarom je... Je hoe je je leven verrijkt als je dat hebt gewonnen. Dus wat zijn de redenen wat er als eerste in je opkomt? We weten het meest dat vervallen mensen in abstracte antwoorden. Lekkerder in mijn vel, betere conditie enzovoort. We gaan dat tijdens fitspel natuurlijk helemaal concretiseren. Maar voor nu even wat er als eerste in je opkomt. En dan, als je hebt opgeschreven je waarom, dan mag je daar eens kijken naar jouw antwoord en dan mag je eens gaan voelen of je daar wat bij voelt. Dus bij jouw belang, wat voor een emotie, dus bij die waarom vraag, die laatste vraag, wat voor een emotie roept dat op? Mariska, wil jij dat met ons delen? Wat voor een emotie roept dat met jou op? Uh, ja, ik zat zelf nog even te denken welke, welke um, de emotie waarom ik het wil worden of de emotie um, wat het zou zijn als het zo is. Als het zo is, ja. Oh, als, als het zo als het gerealiseerd is, is. ja. Ja, dan dan uh, um, uh, denk ik een stuk onbevangenheid, mm -hmm. uh, vrijheid. Mm -hmm. um, um, ja, zorgeloosheid. Ik weet niet of dat, of dat emoties zijn, maar mm -hmm. of dat dat meer um, uitingen daarvan zijn. Mm -hmm. Maar ja, dat. Ja, mooi. Mooi, dankjewel. Iemand anders nog? Ali, wat voor een emotie roept het bij jou op als je dat gerealiseerd hebt? Ja, blijf ik al lastig vinden, maar ik heb opgeschreven ja, dat ik blij ben. Blij dat je ja, op een andere manier uh, nou ja, bijvoorbeeld naar kleding kunt kijken in een winkel. Mm -hmm. Blij. Ik heb nu zoiets, als ik met mijn vriend ben, dat ik toch dan denk van, nou, ik leem me maar snel aan. Dan uh, weet, zie je uh -huh. toch niet uh, waar ik over dik ben. <laughs> en uh, ja, opgelucht had ik opgeschreven. Uh -huh. Ja. Als ik het even heel simpel mag vragen, jongens, als je dus indenkt, hé... Hey, wat voor emotie, in wat voor een emotie leef ik als ik mijn doel heb gereageerd... Uh, gereageerd door mij, mijn doel heb gerealiseerd? Wat voor een emotie is dat? Dan kunnen we er wel over eens zijn dat dat een positieve emotie is. Eens? Duimpjes op. Ja, het is allemaal positieve emoties. Waar gaat het nou fout? Want we weten dat emoties bepalend is voor jouw gedrag. En waar gaat het nou fout? is wanneer we dus heel erg gaan focussen op die positieve emoties... want jullie weten, Fitsba gaat over een positieve mindset. En wanneer je gaat focussen op die positieve emoties... kan het niet anders dan dat je steeds meer... stapje voor stapje, of niet in één keer... Hè, het stapje voor stapje, je doel gaat realiseren. Waar we nou de fout in gaan, of waar het nou vaak misgaat... is dat we heel erg meteen onszelf corrigeren. Van, ik wil dat wel, ja, maar... Daar ben ik nog niet. Of ja, maar ik heb al zoveel geprobeerd. Of ja, maar ik ben nu net ziek geweest. Of ja, maar dat lukt me toch niet met mijn kinderen die niks eten. Er zijn allemaal ja, maren die jou weghouden van die positieve emoties die ervoor zorgen dat je de juiste stappen gaat maken. Maar als je realiseert dat emoties de bepalende factor is van je gedrag en als je realiseert dat groei en ontwikkeling alleen mogelijk is vanuit een positieve mindset, dat is een feit. Daar hoeven we niet over te discussiëren. Dat is een positieve mindset. Ook al doe je het dus vanuit pijn, hè? Want dat zeggen mensen, dus, ja, maar ik, ben, ik wil juist veranderen omdat ik minder pijn wil hebben. Maar dat is dus ook een positieve mindset. Verandering is altijd een positieve mindset. Namelijk, je bent op zoek naar oplossingen. Dat is een positieve mindset. Niets meer, niks anders. Je hoeft niet 20 voor 7 in de slinger te hangen. Positieve mindset is alleen maar dat je van jezelf weet dat er een oplossing mogelijk is. Dus als je weet dat emoties je gedrag sturen en niet je cognitie, wat heel veel mensen denken. Ik moet het weten, ik moet kennis opdoen, ik, ik moet doen, ik moet doen, ik moet doen. Dat is de grootste verleider om... Uh, het tegenovergestelde resultaat eigenlijk te halen. Dus geen resultaat. Hoe meer je in de oplossingsgerichte... ik moet, ik moet, ik moet stand komt... hoe verder je wegdrijft van je positieve emotie. Dus eigenlijk, wanneer we blijvend slank willen worden... is ons te focussen op die positieve emotie. Die positieve emotie... Die is, naar mijn idee, het meest optimaal als je met regelmaat voldoende uh, ontspanning zoekt. Dat weten jullie inmiddels. En op een consequente, uh, structurele manier. Maar die wordt natuurlijk verstoord door ruis van buitenaf, namelijk door onze zintuigelijke waarnemingen. Wat we zien, horen, ruiken, proeven, voelen. En omdat. Uh, we nu eenmaal kunnen dieren zijn, kunnen we er ook niet omheen. Dus je kan moeilijk zeggen, ja, het zijn enkelingen daar gelaten, maar het is eigenlijk praktisch natuurlijk niet echt mogelijk om te zeggen, weet je wat, ik sluit me helemaal af van de buitenwereld, ik ga helemaal uh, in een hutje op de hei zitten als een monnik leven, en dan heb ik zo min mogelijk ruis om me heen, en dan kan ik me helemaal focussen op mijn positieve mindset. Als je het kan en als je het wilt en als je daar de moeite voor wilt doen, be my guest, want dan heb je het snelste resultaat. Punt. That's it. Dan heb je het snelste resultaat. Gaat niet per se om snelste, maar zo werkt gedrag. Hi, Carola. Het gaat erom dat je dus beseft, dat is voor nu even het belangrijkste, dus dat we zodra ik allemaal weer met Fitsba gaan starten. Voor nu is het even het belangrijkste dat je beseft dat die emotie, de trigger is voor jouw gedrag. En net hebben we geconstateerd dat hè, de eerste vraag die ik stelde aan het begin van de webinar. Wat zijn de momenten dat je jezelf overeet? Dat waren dus niet de momenten dat je trek had of honger hebt. Dat waren de momenten die geleerd zijn aan stress, pijn of vermoeidheid. Aan een bepaalde emotie dus. Dus je begrijpt wanneer je dus je emoties meer... Bewust van bent, heb je dus minder verleidingen dat je de verkeerde keuze gaat maken. Eens, volg je me? En eigenlijk is blijvend slank worden, alleen maar tussen aanhalingstekens, je continu bewust zijn van je emoties en je focussen op positieve beleving. En dat klinkt super makkelijk en het is verdomde lastig. Waarom? Omdat wij een brein hebben. Hier staan drie breinen. We hebben wel meer breinen, we hebben er uh, wel meer dan drie, maar dit gaat eventjes om het gedrag. Het oudste brein, wat als eerste ontwikkeld is in de buik van je moeder, dat je nog in de buik van je moeder zat, is het reptiele brein. Het is ook echt zo groeit het. Het begint van binnen naar buiten te groeien in je brein. En je reptiele brein heeft maar één functie en dat is overleven. In je reptiele brein en alles wat daarmee omheen zit, daar zit je stressrespons uh, gesitueerd. De tweede brein dat er overheen ligt is je limbische brein. De limbische brein is eigenlijk, naast nog wat meer functies, maar voor nu even belangrijk om te weten, is het vat van al jouw data. Alles wat je in een zintuigelijke beleving hebt meegekregen, zit in dat limbische brein. Dat is zo onvoorstelbaar veel data, dat het maar goed is dat 95% van jouw gedrag onbewust is. Want anders word je gek. En het is maar, daarbovenop zit de neocortex, dat is echt het enige... Als mensen, als van alle dieren zijn wij mensen de enige die een neocortex hebben. En neocortex kan helder denken, verstandig denken, oorzaak en gevolgen inzien, creatief zijn, maar ook dromen, ook creatief zijn. En wanneer we uh, beseffen dat je 70.000 gedachten per dag hebt, 70.000 gedachten per dag. Um, en 95% daarvan onbewust is automatische handelingen namelijk. Gedrag is handelingen, gedrag is, wordt aangestuurd door een, door een gedachte, maar die gedachten weet jij niet. Jij, weet, jij, jij denkt niet meer na over hoe je moet fietsen, hè? als voorbeeld. Je denkt van ik ga snel van boodschap doen voor je het weet zit je op de fiets. Maar dat zijn allemaal allemaal signalen die verwerkt moeten worden. Ik moet naar de schuur lopen, ik moet de fiets van het slot halen, ik moet dan ook nog op de fiets letten. Als je fiets zelf, dat zijn al tig signalen die je hersenen moeten verwerken. Ik moet rechtop zitten, ik moet mijn benen bewegen, ik moet ook naar voren kijken, ik moet de stuur recht houden. Ik moet dan ook nog met mijn benen bewegen, ik moet rennen als ik het stop liggen, bla bla bla bla bla. Enorm veel signalen die nu automatisch gaan. Tandenpoetsen, hetzelfde verhaal. Dezelfde route naar je werk lopen, hetzelfde verhaal. Wandeling, loop, hetzelfde verhaal. Je ochtendritueel, hetzelfde verhaal. Allemaal automatische handelingen. Gelukkig maar. 95%. Maar dat betekent dat ons gedrag voor 95% gedrag is wat we gisteren ook deden. Snap je dat? En dat is precies de reden waarom gedragsverandering zo verdomde lastig is. Want als 95% van je gedrag hetzelfde is als wat je gisteren deed. Kan je dus met je neocortex die 5% van je gedrag en je denken stuurt, kan je dus wel wensen dat je iets anders gaat doen, een andere manier gaat inrichten je leven. Maar de, die, die, dat onbewuste handelen is by far de grootste aandeel en die wordt getriggerd door, je raadt het al, emoties. Oftewel de mate van stress. Nou, sommige van jullie hebben inmiddels in de Keep Going Community de stressreductietraining gedaan. Dus daar is jullie dit wel bekend. Als je iets uh, veranderen wilt... Dan levert er altijd stress op. Stress is dus niet altijd negatief. Hè? Stress, als je een veranderproces ingaat, levert het überhaupt sowieso stress op. Het wordt natuurlijk vervelend, het wordt negatieve stress, wanneer we er hinder door ondervinden. Maar ons gedrag is altijd iets ge... ja, heeft altijd iets met stress te maken. In de ideale situatie, we noemen het ook wel de honeymoon situatie, in de ideale situatie, even in de ideale situatie, in de honeymoon situatie, is alles helemaal prima. En iedereen kan in een honeymoon situatie zijn nieuwe gedrag volhouden. Iedereen. Niemand uitgezonderd. En omdat je dat volhoudt, voel je nog beter en dan krijg je een positieve reinforcement. Het moment zit hem natuurlijk in het moment dat je die honeymoon voorbij is en dat het echte leven weer begint. En dat die partner toch eigenlijk helemaal niet zo aardig en vriendelijk en attent is. En dat hij ook zijn buien heeft en dat je, je opeens opeens vieze onderbroeken moet gaan wassen. En dat je de druk krijgt op je werk. En dan komen de kinderen en dan komt er geheel en geschreeuw en gehuil in je huishouden. Hé, hey, die honeymoon dat leek zo fantastisch. Die is eigenlijk helemaal niet zo leuk. Externe factoren. En die externe factoren die zorgen ervoor dat... Jouw brein, of sorry, Dat jouw uh, uh, oerbrein, hier uitgedrukt als de krokodil, zijn bek open gaat trekken. Want die denkt, help, help, help. Hoe kan ik nou stand houden in die man die opeens geen aandacht meer voor me heeft. In die schreeuwende kinderen om me heen, met die, met die vieze luiers. En dan moet ik ook nog een beetje leuk doen op mijn werk. Help. Hè, het oerbrein, overlevingsmechanisme, die trekt zijn bek open. Want die weet niet meer hoe hij ermee moet handelen. Het limbische brein, hier uitgedrukt als het paard, is in staat meestal om wel die kop van die krokodil dicht te houden. Maar wanneer dat niet meer gebeurt, gaat dat limbische brein stijgeren. Met andere woorden, het limbische brein gaat zich voegen naar de wensen van het oerbrein. Omdat overleven is nu eenmaal de primaire functie van ons brein. Simpel zo. En de mens, de neocortex, die uitgedrukt als een poppetje, als de mens... die kan willen wat hij wil, maar die heeft dan geen invloed meer. Want als die krokodilse bek opentrekt, die bijt in die poten van het paard... het paard gaat stijgeren en die flikkert ons mensen van de rug van het paard af. In die honeymoon-situatie is die neocortex heeft alles onder controle. Die weet hoe die paard in bedwang moet houden. Dat paard die luistert naar het mens... En die weet hoe die, die krokodils weg moeten houden. Snap je wel? En je ziet dus hier ook heel duidelijk dat het dus echt gaat om die emoties in bedwang te houden. Het moment dat die emoties negatief worden door de omgevingsfactoren, ga je altijd meer in reactief leven komen. Impulsgedrag. Met andere woorden, ga je terug naar je onbewuste handelen. Je langetermijn vastgehouden um, herinnering in je limbische brein. That's it. Daar kan je niks aan doen. Dus je kan dan heel erg gaan vechten. Ben ik stom of ben ik stom? Waarom hou ik het niet vol? En waarom kan ik dat koekje niet laten staan? Maar dan versterk je juist eigenlijk die stressreactie door. Daar versterk je juist je negatieve mind door. Weet je wel, dus het is veel handiger om daar simpelweg bewust van te zijn. En te gaan ontdekken, hé, hey, dit heb ik eerder meegemaakt. Hé, hey, ik begrijp nu hoe dat boompje groeit. En hé, hey, wat kan ik er nu aan doen om het bij de wortel om te draaien? Dus niet zoals een dieet zegt. Laten we gewoon eens die appels gaan plukken? Nee, laten we eens gaan kijken of die grond gezond is. Laten we eens kijken waar de problematiek van het overeten echt ligt. Wat kunnen we doen aan die wortels? Hoe kunnen we die wortels weer, of opnieuw... Of hoe kunnen we die wortels weer dusdanig gezond maken... dat het niet nodig is om met korte termijn oplossingen zoals een dieet die vruchten meteen van willen plukken. En dat start altijd met in te zien welke gebeurtenis in jouw leven een enorme impact heeft gehad op jouw persoon. En binnen Fitspel doen we natuurlijk ook het levensverhaal en dan kom je daarachter... En dan zal je zien, hey, heeft dit, die gebeurtenis, heeft dat impact gehad op de manier hoe ik eet? Of hoe ik naar voeding kijk? Of, misschien heeft het niks te maken met eten, maar heeft het een impact gehad op hoe ik naar mezelf kijk? En daarmee een, um, hoe zeg je dat, een um, emotionele labeling veroorzaakt. Dus je moet nou je moet niks, maar ik adviseer altijd om te onderzoeken waar komt dat vandaan, hoe is dat ontstaan, maar vervolgens je te realiseren dat je niet je verleden bent en dat je ook niet je emoties bent. Dat je meer bent dan dat, dat je dat verleden eigenlijk alleen maar gebruikt als een school en ziet waar je naartoe wilt, zodat je in het moment nu de acties kan nemen die nodig zijn om daar te komen waar je naartoe wilt komen. En dat is een continu samenspel. We kunnen niet zeggen, ik laat het verleden bij het verleden. Dat is zo'n grote onzin. Dat kan je gewoon niet zeggen, ik laat het verleden bij het verleden. Nee, het verleden heeft jou gevormd. Weet je wel, dus je moet... Nou, zeg ik weer moet, maar... De, de kracht zit erin om dat verleden te vezen, die schaduwkant te vezen. Te erkennen dat die er zijn. Te erkennen dat die... Uh, uh, emotie er mag zijn ook. Uh, en daar uh, wat mee doen. En wat je daarmee doet is natuurlijk voor iedereen verschillend. Maar daar mag je wat mee gaan doen. Nou, als je dat helemaal, die, die, die wortels hebt onderzocht, dan pas kan je naar Waarom zou je in godsnaam de moeite doen om blijvend slank te willen worden? En deze, misschien is dit jullie bekend, deze is de golden circle van Simon Sinek. Ik weet niet of jullie dat wat zeggen. De golden circle van Simon Sinek zegt niet, we moeten ons niet afvragen wat we willen. We moeten ons ook niet afvragen hoe we dat bereiken, maar we moeten ons afvragen waarom wil je de moeite doen als start, al voor een transformatieproces. Of voor verandering uh, überhaupt. Waarom? Nou ja, daar kwam je eigenlijk weer terug bij de eerdere vraag die ik stelde. Hè? Wat win je ermee? Hè? Wat win je ermee? Welke emotie roept dat op? What's in it for me? Zouden we in marketing termen zeggen. Het ding wat wel vaak wordt overgeslagen is om jezelf ook af te vragen naast de waarom vraag van Sinek om jezelf ook af te vragen, waarom niet? Waarom niet? Waarom je... Als je weet wat je wil, en je weet wat voor een emotie dat op gaat roepen, en je weet de redenen, en je hebt die redenen concreet gemaakt, waarom ben je daar dan nog niet? Dus de waarom niet vraag wordt vaak niet gesteld, maar ik vind hem minstens zo belangrijk. Want de waarom niet vraag, die laat je nadenken over... Hé, hey, mijn oude gedrag, tenminste dat hoop ik, die laat je nadenken over... Hé, hey, mijn oude gedrag, die levert me blijkbaar wat op. Want de gedragscirkel is voor iedereen altijd overal gelijk. Namelijk, we hebben een trigger, we hebben een actie en we hebben een beloning. Punt. Dat is gedrag. Dit is gedrag. Ook al is die beloning dus... Niet, heeft dat niet de gewenste uitkomst? Tenminste, een verstandelijk niet gewenste uitkomst. Weet je wel? Maar het heeft wel een gewenste uitkomst. Dus de trigger is dat koekje bij de koffiemachine op het werk. Je doet dat al twintig jaar. Kom je op je werk, pak je kopje koffie, pak meteen een stuk koeks. Die stop je meteen in je mond. Die is al op voordat je weer op je bureau zit. Dat is de trigger. De actie, je hebt dat koekje gegeten, je voelt je schuldig. Beloning, welke beloning geeft dat? Dat is een beloning ergens. Dat is het beloning. Of je komt erachter dat er inderdaad geen beloning meer aan zit. Want het is onzin, want je hebt net ontbeten en je hebt helemaal dat koekje niet nodig. En het heeft niks te maken met de sociale functie. Want met dat koekje zit je gewoon weer aan je eigen bureau zonder dat je je collega spreekt. Wat is de beloning? Hé, hey, dan is die trigger misschien wel gewoon aangeleerd gedrag. Snap je wel? En dan kunnen we wel kijken van, hé, hey, kunnen we aangeleerd gedrag afleren? Hé, hey, tof, ja dat kan. Alles wat je geleerd hebt, kan je ook afleren. Maar het kost wel drie keer meer moeite dan iets aanleren. Helaas, pindakaas. Maar zo werkt het. Dus de waarom niet, is eigenlijk vragen, onderzoeken, wat levert jouw oude gedrag, jouw huidige gedrag, jou op? En jouw uidige, oude huidige gedrag levert op dat jij ofwel jezelf iets gunt, ofwel korte termijn bevrediging, of een dopamine shot, of ontspanning, of luiheid, of wat dan ook. Het levert wat op. Dit is dus met de binnenbeloop. Want we kunnen allemaal zeggen wat we willen, maar als we het niet doen, ja... Wat heb je er dan aan? Weet je wel? En het moment dus dat je gaat inzien van, oh ja, shit. Ik moet hier wat mee. <laughs> en ik wil hier wat mee. En ik wil de energie en de tijd insteken om echt naar mezelf te kijken. Dan pas gaan we het hebben over transformatie want verandering jongens veranderen veranderen we doen continu veranderen het hele leven is continu aan het veranderen onze interne wereld is continu aan het veranderen het moment dat je 18 bent ben je al aan het afsterven dat is veranderproces. proces weet je wel alles is aan het veranderen continu dus we hoeven niet te veranderen we willen transformeren en niet naar een nieuw persoon nou beste versie van jezelf niet erop je wilt gewoon weer worden wie je bent in wezen bent dat is waar we naartoe gaan. Niet naar een beste versie, een betere versie hooguit. Maar vooral naar wie je werkelijk bent. Dus de waarom vraag mag altijd volgen op de waarom niet vraag. Of de waarom niet vraag mag altijd volgen op de waarom vraag. <coughs> en jezelf dus af te vragen. Welke beloning ervaar je bij je oude gedrag? Superbelangrijke vraag. Dan... Ga je kijken, als je dat hebt onderzocht, gaan we kijken van, hé, hey, wat kan ik doen? Wat kan ik doen? En wat kan ik doen? Start altijd met een doel met een stip op de horizon. Start met het eindinzicht. Start er met het eindinzicht. Start met het eindinzicht. Een van de zeven habits van Stephen Koffie, ik weet niet of jullie dat het naam wat zegt. Zeven eigenschappen van persoonlijk leiderschap. Als je geïnteresseerd bent in persoonlijk leiderschap, dan denk ik dat dit wel een must-read is. Zeven eigenschappen van persoonlijk leiderschap. En een van de zeven kenmerken is starten met het eind in zicht. Nu ben ik in de praktijk tegengekomen dat starten met het eind in zicht niet altijd even handig is. Of eigenlijk heel vaak voor moeilijke veranderprocessen helemaal niet handig is. Want starten met het eind in zicht betekent duurt nog een jaar. Veel ver weg. Of betekent is een hele hoge berg. Daar kan ik niet omhoog klimmen. Snap je wel? Dus starten met het eind in zicht is vaak te groot, te ver weg, te ingewikkeld, te moeilijk. Wat ertoe leidt dat we niks doen. Dus ik zeg... Bij Fitspel gaan we inderdaad starten met het eind in zich. Je hebt je doelen geconcretiseerd. We hebben ze concreet gemaakt, we hebben ze smart gemaakt, we hebben de KPIs omgegaan. En vervolgens gaan we downsizen naar wat je vandaag kan doen. En de uitdaging ligt er ook in dat je focust alleen op vandaag. That's it. Je hoeft dus niet te denken, oh ik moet volgende week een kilo afgevallen zijn. Nee, je denkt dus alleen als ik opsta... Welke drie acties kan ik vandaag doen die me helpen om mijn doel te dichterbij te halen? That's it. Overzichtelijk, concreet, doelgericht, via een actieplan. En dat doen we vervolgens met de fitspelprincipes. Allereerst is dat we ervan uitgaan dat een positieve mindset, dat je dat kan leren. Jullie kunnen dat leren. Ik denk dat iedereen het kan leren, maar niet dat niet iedereen het wilt leren. Misschien een enkeling daar gelaten. Dus een positieve mindset kan je leren. Het Gaat over identiteit natuurlijk. Ben je iemand die zegt: ja, zo heb ik het altijd al gedaan, zo ben ik nu eenmaal. Het zit in mijn genen. Ik kan er niks aan doen. Het ligt aan mijn opvoeding. Oh ja, ik weet het al. Het ligt aan die dominante moeder van mij. Weet je wel? Of zeg je iemand, oké, okay, ik weet misschien wat de oorzaak is, ik weet hoe het mijn stressrespons ontwikkeld is, ik weet dat ik een pleaser ben, ik weet dat ik geen grenzen kan stellen, maar hé, hey, ik wil mezelf verbeteren. Dat is een positieve mindset, jongens. That's it. Meer hoef je niet te doen. Meer hoef je niet van jezelf te verwachten. Echt niet. Dat is goed genoeg. Volgende principe die ik hanteer in Fitspel is dat ik overtuigd ben dat ons gedrag wordt gestuurd vanuit ons onbewuste brein. Nou, ik niet alleen. Alle gedragswetenschappers zijn, zijn daar inmiddels al voor uit. Er is dus maar een heel klein percentage wat we doen vanuit ons bewuste brein. Nou, kunnen we ons dan, wat ik vroeger dacht, een paar jaar geleden dacht, kunnen we dan ons meer bewust worden van ons onbewuste brein? Het antwoord is nee, dat kan niet, want het is niet voor niks een onbewuste brein. Het enige wat we dus kunnen doen, is ons meer bewust worden van ons bewuste brein. Dus die 5% een beetje oprekken naar 6% of 7% of 8% of 10%. Dat is wat we gaan doen. Maar het moment dat je realiseert dat elke actie, gewenst of niet gewenst, elk gedrag, gewenst of niet gewenst, gestuurd wordt vanuit een beloningssysteem en vanuit emotie... Is er maar één ding waar we naartoe moeten, is dat beloningssysteem onderzoeken en je emotie onder controle krijgen. Dan de volgende principe is gezonde leefstijl is een competentie. Competentie is iets wat we kunnen en kennen en uitvoeren. Dat is een competentie. Het gaat dus niet alleen over het weten. Competentie heeft te maken dat je het ook echt uitvoert. En de laatste principe is uh, verandering van identiteit door leiderschap. En dat is natuurlijk een super belangrijke voor de Fitspelmethode, omdat we dus gaan naar blijvend resultaat. Omdat die emotie zo bepalend is voor de keuze van ons gedrag en omdat die emotie dus ons helpt als die emotie positief is... In een positieve mindset is het dus van belang dat je al bij de start gaat denken. Hé, hey, ik maak niet een to-do-list, maar ik maak een to-love-list. Dat betekent dat we in Fitspel continu bezig zijn met procesdenken. Met micro-wins. Met realiseren wat die kleine winmomenten zijn. En het moment dat jij in je hersenen zet nee, het is niet een must do, maar het is een love to, ga je er al op een andere manier mee aan de slag. Wordt het al minder negatief, laat ik het zo zeggen, krijg je positieve energie van, positieve stress van. Groei en positieve stress leidt altijd tot ontwikkeling en groei. Natuurlijk hebben we een goal-setting mechanisme binnen FitSpel. Natuurlijk geloof ik echt wel in een van de zeven punten van Stevan Koffie, namelijk start met het eind in zich. En, uh, nou ja, ik ben inmiddels ook al, uh, weet ik wel, 25 plus jaar doe ik dit werk, dus ik ken ook mijn theorietjes wel. Uh, en um, ik denk de theorieën die ik denk die functioneel zijn, die hebben we toegevoegd in FitSpel. Een daarvan is goal-setting theorie. Maar goalsetting volgens de theorie heeft als doel dat je uh, gaat afmeten op de uh, stappen die je zet en die mogen net even uitdagend genoeg zijn dat je wat tot actie komt en groei en, st en positieve stress ervaart, uh, maar die moeten ook weer niet te groot zijn. Dus de moeilijkheidslevel in goalsetting mechanismen is super belangrijk. Daarom vind ik het zo ontzettend. Belangrijk dat je tijdens Fitspel continu bewust bent van vandaag. Daarom dus die 90 dagen, elke dag een video, elke dag een uitwerkopdracht. Snap je wel? Het gaat om vandaag. Het gaat om wat ga je vandaag doen? Hoe heb je vandaag beleefd? En uh, waarom is dit zo belangrijk? Dat is precies omdat ik zeg, eh, sta je nu... Een uh, mooi voorbeeld, ik uh, weet ik, van mijn vader werd 70. Mijn vader is echt een wielrenner. Altijd, de laatste tijd niet, hij is inmiddels 86, maar toen hij 70 werd, toen gingen we met het hele gezin we naar de Alpen. En toen gingen we voor zijn verjaardag gingen we met z'n allen de Alp fietsen. Ik had nog nooit op de Ik was best heel sportief, dus ik dacht, dat doe ik wel even. Uh, mijn broers hadden al vaker gefietst. Mijn vader fietst het hele leven al. En uh, die, uh, uh, nou ja, wij zouden dus met z'n allen die Alp du fietsen. Dus ik had die berg nog nooit gezien. Mijn vader had hem al drie keer gereden. Ik had hem nog nooit gezien. En uh, moet je, je voorstellen, mijn vader is dus 35 jaar ouder dan ik. En wij staan daar voor die berg. En ik zie die berg en mijn vader die zegt, daar moeten we naartoe. Naar dat puntje van de top. Dat onderaan die berg zit. Dat is dus een negatieve setting. Want dan dacht ik van, oh mijn god, ik had dus meteen, meteen een mentale uh, een error. Van nee, dat kan ik niet. Weet je wel? Dus ik moest ook afstappen. Echt rood doorlopen ogen kwam ik uiteindelijk wel lopend naar boven. Maar dat is precies waarom het doel niet te groot moet zijn. Andere mensen, die, waarvan ik zeg, ah, je moet gemiddeld één kilo per maand afvallen, is het doel te laag. Wat gebeurt er dan? Dan zegt: ze, nou, als ik de volgende bodyscan kom, ga ik er wel even een paar dagen van tevoren streng mee bezig zijn. Dan is het dus te laag. Waardoor je ook weer te resultaatgericht bent en niet bezig bent met het proces. Dus hoe kunnen we nou, hoe gaan we dat nou doen in fitspel? Dat is door je doelen te koppelen aan jouw identiteit. Dit heeft, alles te maken, dit heeft alles te maken met hoe zorg je ervoor dat die goal mechanismen jou helpen om je intrinsieke motivatie te vergroten. En je begrijpt, als wij een doel koppelen aan identiteit, ik heb er recent wat over geplaatst in de, in de community, dus lees even die post, wat ik daarmee bedoel. Als je dat koppelt aan een kernwaarde, dan wordt de belang, en we noemen dat in leeftijdcoaching, uh, persoonlijke duiding en dat betekent eigenlijk voelbaar belang. Ja, dus wat voel je bij dat belang? Positieve duiding heet dat, persoonlijke duiding, sorry. En die wordt groter wanneer we het doel koppelen aan identiteitskenmerken. Dus even heel snel een kort voorbeeld. Stel, uh, een kernwaarde in jouw leven is vrijheid, wat voor heel veel mensen zo is. En dan kan je jezelf zelf eens afvragen, oké, okay, wat heeft vrijheid te maken met het feit dat ik 20 kilo wil afvallen? Noem het maar op, dat is legio. Het betekent namelijk dat je vrijheid in mobiliteit hebt. Je kan beter bewegen. Je hebt vrijheid in onafhankelijkheid. Je bent minder afhankelijk van mensen zo direct als het gewicht maar toeneemt. Je hebt vrijheid puur in lichaamsbeweging, omdat je minder pijn hebt. Je hebt vrijheid omdat je minder risico hebt of angstig hoeft te zijn voor de gevolgen van eventuele ziektes. Snap je wel? Dus je kan door een kernwaarde te koppelen aan jouw blijvend slank doel, kan je het belang veel groter maken en van een andere kant belichten. Dus niet alleen maar belichten vanuit um, esthetische overwegingen en emotionele overwegingen, maar echt, echt, echt over jou. Nou, weten waarom je het doet? Het gaat weer echt over die emotionele beleving. Um, we gaan de objectieve waarheid ontmoeten tijdens fitspel. Wat betekent dat? Dat betekent dat je gewoon durft te zijn wie je bent. Nou ja, nou, gewoon. Dat is niet zo gewoon tegenwoordig. Maar dat je steeds meer durft te zijn wie je werkelijk bent. En wat je belangrijk vindt. En dat is zo belangrijk, want als je weet wie je bent en wat je belangrijk vindt, weet je ook waar je energie in wilt steken. En waar je energie in moet steken, zal je achterkomen in je eigen ontwikkeling, dat je alleen maar energie wilt steken om jezelf gelukkiger en blijer te maken. Is dat egoïstisch? Misschien. Maar eigenlijk is het het meest sociale wat je kan doen. Want als jij happy de peppy bent, straal je dat uit naar de anderen. That's it. Punt. Hoe gelukkiger jij bent, hoe socialer dat is. Maar dat je weerstand krijgt van de buitenwereld, reken maar. Ben je ongezellig? Ga je opeens geen wijntjes meer drinken? Wat kinderachtig. Doe niet zo flauw. Dat ene wijntje kan toch wel? Partner die naast je op de bank de chips en de chocolade weg zit te vreten, smakkend naast je. En jij zegt daar wat van, Ja, jij moet toch zo, zo nodig dieeten. ik hoef toch niet op dieet. Voor mij ben je prima zoals je bent. Dus weerstand krijg je jongens, weerstand krijg je. Maar wanneer je dus je identiteit en je motie hebt uitgewerkt, weet je waar je de energie in wilt steken. Dan natuurlijk ga je je actieplan maken waar je aan houdt. Daar hebben we de buddhensystemen voor, daar hebben we een accountable systeem voor, daar hebben we de commitment meetings voor, enzovoort, enzovoort. En je pakt je verantwoordelijkheid. Punt. Leiderschap, een van de belangrijkste kenmerken wat mij betreft over leiderschap, is verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid pakken. Niet van uh, het komt daardoor. Uh, ik voel me gewoon niet zo lekker. Uh. Mijn collega was niet aardig voor me. Uh, mijn partner doet wel tegen me. Weet je wel? Prima. Het is niet dat je dat hoeft te ontkennen, want misschien was die partner inderdaad wel even heel erg vervelend. Maar jij pakt de verantwoordelijkheid over jouw acties en keuzes. En niet te vergeten, de laatste is het bekrachtigen van je resultaten en daar ook blij mee zijn. Binnen FIT-spel hanteren we dit principe: het is echt, echt, echt beter om 100 keer 1% vooruit te gaan, dan in 1 keer 100% vooruit te willen gaan. Met andere woorden, proces is stap. Voor stap, voor stap, voor stap. Het is iets onder controle krijgen. Hé, hey, tof, hier ben ik goed in. Het volgende onder controle krijgen. Hé, hey, tof, hier ben ik goed in. Het volgende onder controle krijgen. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Als je verwacht dat je, ik noem maar wat, de 15 voedingsregels uit je hoofd kent. En die direct vanaf dag 1 gaat toepassen en uitvoeren. Vergeet het dan maar. Dat leidt naar stress, frustratie, wanhoop, ellende, handdoek in de ring. Maar als je zegt, hey, ik heb die 15 voedingsregels uitgeprint en ik ga er één maand twee dingen van realiseren. Meer water drinken, twee stuks fruit eten. That's it. Hey, na een maand, dertig dagen heb je ongeveer nodig om een soort van gewoonte uh, eigen te maken. Hé, hey, dat is tof. Dat zit er eigenlijk wel in. Ik voel me er eigenlijk wel goed voor, bij. Hey, het is eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld om anderhalf liter water te drinken en twee stuk fruit mee te nemen. Ik kan dit. Wat kan ik de volgende maand doen? Twee dingen erbij. Hé, hey, laat ik eens wat meer groente nemen als tussendoortje. Hé, hey, laat ik eens kijken of ik mijn portie kan verkleinen. Na 60 dagen heb je en je water verbeterd, en je twee stuks fruit gegeten, en je groente gegeten, en je porties verkleind. En zo werkt het bij Fitspel. Het gaat om die micro het gaat om die sta, uh, stap voor stap voor stap voor stap bij je einddoel te komen. En volgens mij hadden we dat met de laatste bodyscan met Gerda overlegd. Ik weet niet meer? Ja, volgens mij was het jou bij jou Gerda. Dat we zeiden uiteindelijk waar Gerda naartoe. Want Gerda heeft een beetje dit <lacht> als een soort van probleem. En Gerda is er zeker niet de enige in. Het in één keer heel veel resultaat willen, In één keer uh, zeggen van ik moet dat allemaal kunnen. In één keer uh, van zichzelf verwachten dat er allerlei veranderingen uh, plaatsvindt. En als ik dan zeg, Gerda, je hoeft maar twee kilo per, per maand af te vallen. De eerste reactie was, dat is wel heel weinig. Weet je wel? Is er, is er heel weinig. Twee kilo per maand, jongens, is 24 kilo per jaar. Dat is heel veel, kan ik je zeggen. En dat is meer dan genoeg. Dus in plaats van te blind te staren van, ik moet 20 kilo afvallen... Zonder te realiseren wat voor een tijdslimiet je daarin hebt. Maar je gaat terugpakken naar, hé, hey, wacht eens even. Twee kilo per maand, pond per week. Reëel te doen. Misschien zelfs makkelijk te doen, weet ik niet. Ligt een beetje per persoon verschillend. Maar reëel te doen. Hé, hey, wacht eens even. Ik zit in de community, dat duurt een jaar. Fitspel duurt drie maanden. Heb ik nog een jaar de tijd om te laten zien dat ik blijf slanker worden. En niet na drie maanden. Oh, ik ben 20 kilo afgevallen. Tuurlijk zijn er die mensen hè? die 20 kilo zijn afgevallen. Anamiek, ik weet niet, Anamiek was er 20 kilo? Ik weet niet precies of het in drie maanden 20 kilo was, uh, Anamiek. Ja, ja wel was... snel, ja, ja. Ja, natuurlijk heb je die mensen die dat in drie maanden die 20 kilo afvallen. Tuurlijk. Maar het houden is heel moeilijk. Ja, nou ja, je bent er nog steeds, dus wat dat betreft uh, gaat het redelijk. Maar je hebt wel fluctuaties, weet je wel? Je hebt wel fluctuaties, hetzelfde als. Uh, uh, Weet ze, uh, Sylvia, die al zes jaar bij Fitspeld zit, vijf, zes jaar, eigenlijk zes jaar lang 25 kilo eraf heeft weten te houden, en nu opeens merkt, hé, hey, ik ben opeens vijf kilo zwaarder. Het is niet opeens. Het is fluctueerd. Omdat oud gedrag nu eenmaal in je systeem zit en er hoeft maar even te veel externe triggers zijn die zeggen: Weet je nog hoe makkelijk het was om toch dat koekje te nemen? Weet je nog hoe fijn gevoel je krijgt als je toch een keer extra opschipt? Weet je wel? Dus het gaat om het proces. En dan ga je natuurlijk de vraag is dan, hoe ga je volhouden? Dat is de laatste van de fitspelwiel. Hoe ga je volhouden? Hoe ga je <coughs> volhouden? Naar mijn idee is dat, gaat het over de drie values die we ook hanteren in de Keep Going community. Is vertrouwen verbeteren, verbinden. Hoe ga je volhouden? Is allereerst vertrouwen vergroten. Punt. Vertrouwen, vergroten. Vertrouwen in jezelf, vertrouwen in anderen, vertrouwen in het proces, vertrouwen dat je beter kan worden, vertrouwen dat het niet erg is uh, dat je een keer de mist in gaat, vertrouwen dat je wordt opgevangen, vertrouwen dat je voldoende vrienden hebt die je steunen, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Allereerst gaat het om het bouwen van vertrouwen. Dat is volhouden. En dat betekent namelijk, wanneer je daar dat vertrouwen gebouwd hebt, dat betekent dat je je vrij, uh, sorry, dat je, je veilig voelt om ook je minder goede uh, dagen of, of happenings met te delen met anderen. En dan hoef je dus niet aan de bel te trekken als je opeens, opeens tien kilo bent aangekomen. Of opeens er een levensgebeurtenis is waardoor je even van het padje bent. En je gaat volhouden door continu bewust te zijn dat je jezelf kan verbeteren. Ook dat gaat in fases. En, en, en, en uh, het is niet zo, hè? We, we, we hopen altijd in veranderprocessen dat er een soort van vliegwiel aan de gang gaat. En dan kom je in fase 1, dan kom je in fase 2, dan kom je in fase 3, dan kom je in fase 4. Ik zeg altijd, je dondert gewoon op een gegeven moment weer terug naar fase 1. Als je dat nou realiseert, maar je hebt gebouwd aan je vertrouwen, kan je gewoon zeggen, shit... Ik was, wat, wat Sylvia zo goed heeft gedaan... de laatste uh, bodyscan dat ze aanwezig was... ze heeft het vertrouwen gebouwd... dus kan gewoon zeggen... shit, hoe kan dat? Ik durf niet te zeggen... ik heb het losgelaten. Ik heb vijf jaar lang... ben ik 25 kilo kwijt geweest. De laatste twee maanden... ben ik vijf kilo aangekomen. Help. Hoe kan ik nu mezelf weer verbeteren... om op padje te komen? Snap je wel? Verbeteren als je overtuigd bent dat er altijd verbetering mogelijk is, en dat vind ik zo tof aan persoonlijk leiderschap, het is namelijk een oneindig spel. Er is geen eindpunt bij persoonlijk leiderschap. En het toffe is dat je gaat ontdekken wanneer je instapt in het proces van blijvend slank worden door persoonlijk leiderschap, dat jij niet alleen die 10, 20, 30 kilo gaat afvallen, maar dat je ook... Misschien wel van baan gaat wisselen. Anders gaat communiceren. Andere vrienden gaat krijgen die jou versterken in plaats van uh, belemmeren. Uh, je communicatie aanpak, je assertiviteit toeneemt. Je grenzen bepalen toeneemt. Daar gaat het om. Want natuurlijk heeft dat allemaal invloed op hoe jij je voelt. Wat Patricia aan het begin zei. Als ik mijn werkstress kan verminderen, heb ik minder last van schommelingen in mijn gewicht. That's it. Hé, hey, als Patricia de werkstress kan verminderen, doordat ze zichzelf verbetert in communicatie, in grenzen stellen, in een sociaal netwerk bouwen, in vertrouwen in zichzelf krijgen, dan wordt dat stress op de werk ook minder, snap je wel? Dus het geloof dat je jezelf kan verbeteren, is de tweede reden om vol te houden en de derde reden om vol te houden, en die vind ik persoonlijk heel erg belangrijk, is verbinden. Ik geloof echt, ik geloof echt dat iets, iedereen en alles, de hele wereld met elkaar verbonden is. Nou ja, die, dat geloof hoef je niet met mij te delen. Begin maar eens gewoon te geloven met, met wie ben ik verbonden. En wat is mijn functie van verbinding? En waarom wil ik verbinden? En wat is het belang van verbinden? Het klinkt een beetje pathetisch misschien, maar ik geloof echt dat we hier zijn om elkaar te verbeteren. Stap 3 is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Maar ik weet duizend procent zeker dat, dat de verbinding nou inderdaad, dat, dat de laatste sleutel is voor jou om blijvende transformatie te realiseren. Want verbinding is ook verbinding met jezelf, met wat je zelf belangrijk vindt. Verbinding is staan wat je belangrijk vindt. Verbinding is jezelf durven zijn, jezelf durven uiten. Niet meer vergelijken met anderen. Hè, verbinding is ook je zwaktes durven laten zien. Verbinding is om hulp durven vragen. En... Je begrijpt dat vertrouwen, verbeteren, verbinden, dat, dat loopt in elkaar over. Dat is niet hè, geschaald van fase 1, 2 en 3 of zoiets dergelijks. Dat loopt in elkaar over. En het ene moment ben je meer aan het verbinden. En het andere moment ben je meer aan het vertrouwen. En het andere moment ben je meer mee bezig met verbeteren. Enzovoort. Maar dit loopt als een rode draad door het fitspel heen. En vervolgens ben je bewust dat het alleen maar gaat. Al duurt het 90 dagen. Of eigenlijk duurt het eigenlijk een jaar. Hè? Maar 90 dagen, elke dag focus. Daarna een jaar tot een jaar om het gewicht eraf te houden. Terwijl het tegelijkertijd is één dag, één stap, één win. Als je hiervan uh, bewust bent dat het gaat om één dag, één stap, één win. Dan wordt het opeens een stuk aantrekkelijker. Want dan denk je, hé, hey, dat kan ik best. En we zijn allemaal wat ouder aan het worden, we worden allemaal ouder. De tijd gaat zo ongelooflijk snel, dat voor je het weet is het jaar weer voorbij en ben je 24 kilo lichter. En dat doen we met als rode draad positief denken. Positieve mindset moet ik eigenlijk zeggen. Groeimindset wordt het ook wel genoemd. Wil je alles weten over groeimindset, dan adviseer ik het boek uh, Groeimindset, Grow Mindset. Ik heb het in het Engels gelezen, want waarschijnlijk heet het in het Nederlands gewoon Groeimindset van Carol Dweck. Dweck, D-W-E-C-K. Um, wat wil het in? Groeimindset, proactief denken. Dus niet meer reactief, dus niet meer dat koekje in je mond hebben... voor dat je het door hebt, maar denken, weten... hé, er staat een koekje daar, wat ga ik ermee doen? Dat is proactief denken. Vooruitlopend, oplossingsgericht, vooruitlopend het op het probleem. Dat is proactiviteit. Dus op oplossingsgerichtheid. Weten dat het een oplossing is, altijd. Maar ook weten dat als je geen oplossing ziet... Dat je accepteert wat is en dat je realiseert, dat gaat ook weer voorbij. Want natuurlijk is het zo dat niet alles maakbaar is. Natuurlijk hebben we gewoon te maken met het leven wat nu eenmaal soms enorm vervelende dingen met zich meebrengt. Maar je kan je daarin verliezen of je denkt dat gaat ook wel weer voorbij. Oplossingsgericht is ook dat te realiseren. Positieve mindset is altijd toekomstgericht. Tenminste, in het nu en toekomstgericht. In ieder geval niet in het verleden gericht. Positieve mindset is bewustzijn vergroten, is procesmatigheid vergroten. En daarmee, omdat we procesmatig werken, is het daarmee intrinsieke motivatie vergrotend. Het versterkt het zelfvertrouwen, het versterkt de gezondheid. En je kan doelen sneller realiseren. Natuurlijk. Want je bent oplossingsgericht. Je denkt niet dus meer van, oh, het lukt me toch niet. Ik heb al twintig pogingen gedaan en bla bla, bla. Nee, je denkt, nee, dit is een nieuwe poging. Dit is een andere manier van blijven geslaagd worden. Dit is geen dieet. Dit is persoonlijk leiderschap. Dus waar het uiteindelijk dan om gaat, is... Nou, ik hoef het eigenlijk niet aan jullie te zeggen, want jullie zijn allemaal ex-gedienden, zeg maar. behalve Carolien dan, maar Carolien zit er al in. Dus die heeft zich dat ook al afgevraagd, uh, gerealiseerd. Jij beslist zelf of je de moeite waard bent om moeite voor te doen. That's it. That's it. Het idee, en het verbaast mij toch wel steeds weer hoor. Het idee dat mensen zoiets hebben van. Um, van uh, uh, het is zo vervelend om aan mezelf te werken. Dat vind ik echt verbaasendwekkend. Dat vind ik echt wel verbazingwekkend. Het is een straf om aan mezelf te denken. Zo wordt afvallen heel vaak benaderd. Het is een straf. Ja, afvallen, dat snap ik. Maar blijf het slank worden. Ga niet benaderen als straf. Ga benaderen aan je bent de moeite waard om moeite voor te doen. Andere insteken. Andere start. Nou, eigenlijk hoef ik dit niet met jullie te delen, maar we doen het toch eventjes voor de reply. Dit is de leuk wat ex fitspelers zelf aan mij hebben gezegd, wat zij van Fitspel, wat voor resultaten resultaat dat had opgeleverd. Voelt weer vrouwelijker, voelt zelfverzekerder, hebt meer energie, gezonde relatie ontwikkelen met voeding, winkelen wordt weer leuk, dat een heel veel voorkomende winst. En nooit meer op dieet voor blijvend resultaat. We spelen de fitspel in de Keep Going community. Dus fitspel duurt 90 dagen. Elke dag een mail en elke dag werk uh, sorry, elke dag een video en die, die werk je uit in je journal. Dus elke dag ben je aan het journalen 90 dagen lang. Dat heeft alles weer te maken met het proces versterkend werken en de microwinst, de één dag één stap één win uh, achtergrond achterliggende gedachten. Maar je speelt het dus in de Keep Going Community. En daar zitten nog veel meer tools om jou on track te houden. Dus we hebben natuurlijk uh, elkaar. En uh, we hebben andere experts, masterclasses, uh, challenges, Q&A's, uh, commitment meetings natuurlijk. Andere e-learnings uh, die je kan volgen. Stressreductie, 15 voedingsregels. En je gebruikt daarvoor een app. Dus eigenlijk is het de platform dat van volhouden een makkie maakt. Daarin hebben we vier pijlers. Natuurlijk allereerst volhouden. Dat noemen we door challenges, commitment meetings, Q&A's. Social support, dat is natuurlijk steun van elkaar hebben. Buddy systeem, als je dat wil. Dat is niet verplicht als je dat wil. Expert coaches, competenties. Dus je hebt de online cursussen, masterclasses en habit kalenders. Persoonlijk profiel inzicht en voortgang in de app. Nou, wat is Fitspel? Uh, voor jou, Caroline. Het is dus een 90 dagen vol focus programma. Waarbij je dus elke dag, hè, dus de, de training die zit dus in de Going Community. Je opent dus elke dag één dag. En daar zit een corresponderende uh, uitwerkopdracht in de journal in. Voor de mensen die Fitspel voor de tweede keer aanschaffen en je wilt een nieuwe journal. Kom die bij mij halen. Uh, dan hoeft het geen verzendkosten te betalen. Ben je verder van mijn weg, dan kan ik hem gewoon natuurlijk opsturen. Um, want die is natuurlijk helemaal anders geworden. Uh, voor de mensen die dus maanden gaan beginnen met uh, groepsfitspel. Uh, um, nou, 90 dagen dus veel focusprogramma. Gaat over voeding, bewegen, ontspannen en mindset. Met de boventoon op persoonlijk leiderschap. Elke dag is dus een opdracht die je uitwerkt in je journal... En dat neemt ongeveer, voor jou Carolien misschien wel handig om te weten, gemiddeld 10 minuten per dag in beslag. En natuurlijk krijg je ondersteuning van de Keep Going Community in de ledentools. We werken met een fitspel welkomstpakket die jou daarop uh, ondersteunt met de Garmin beweegmeter, de Journal, een Notebookie, een Resistance Band. Want we hebben ook online trainingen natuurlijk, buikomvangmeten en nog wat meer leuke verrassingjes. En dat is... Dan kan je fitspel meespelen. Nou, dat is voor jullie niet aan de orde dit. Maar je kan fitspel meespelen met het premium of ultimate programma. En dat is dan met 10% korting. Als je tot en met vanavond invult. Overigens is het vaak vergoeding vanuit aanvullende verzekering. Uh, sowieso ook voor jullie interessant natuurlijk. Voor de mensen die al in de community zitten... Check het even, ik kan gewoon een factuur achteraf maken. Als je zegt van, hé, dat wil ik eventjes toch even vergoeden. We zitten weer in een nieuw jaar, dus wellicht kan je je jaarlidmaatschap ook daarin kwijt. Dus laat dat me even weten als je dat wilt onderzoeken. Nou... Um... Was het weer een beetje. Was het wel helder, jongens? Zijn er vragen? Is er iemand die nog wat wil zeggen, vragen, opmerkingen? Ik, wat ben... Even... Ik, even... Ik ben heel blij, Mira. Het wordt weer even fris. Ja, precies. Wordt... Het wordt weer een beetje weggezakt. Nu denken, oh ja, krijg je ja. Weer kracht of zo. Ja. Ik, euh, ik, euh, ik weet niet, Annemiek, hoeveel kilo, maar je, je staat nu niet meer op de, op de record, hoor. Dus, euh, maar hoeveel, nee, je stond niet op mijn deelnemers van de groep. Nee, maar ik, ik doe graag mee. Je wilt wel meedoen? Ik doe graag mee. Ja, graag. Ja, leuk, dan zet ik je daarop en dan mag je ook even voor aanstaande maandag, Annemiek, aanstaande ja? maandag, volgende week maandag, ja, aanstaande maandag. Is er om acht uur een, een meeting, een Zoom meeting, voor deze mensen die dus weer fitspel her, herstarten? Ja. Graag. Ik heb het nodig. Ja, dat is wel leuk. We hebben gezegd vijf tot tien kilo voor de herstarters, hè, om uh, als start, uh, startding of als eindding. Carol, Carolien wil, hoeft maar uh, vijf of zes kilo af te vallen, geloof ik. Dus ook als, maar dat is een beetje waar we als richtlijn hebben. Hè, dus niet meer die twintig kilo waar jij uh, de eerste fitspel mee, uh, mee kwam. Um, maar puur om met de groep te doen, omdat het toch wel heel erg fijn is. We gaan even checken of mensen nog uh, behoefte hebben aan een buddy. En zo, ja, wie dan en waarom dan? Uh, ik ook niet meer, ja. Ja, en we gaan even checken wat uh, de behoefte is van de... Uh, ik heb al wat opgeschreven van de Commitment Meetings. Dus waar loopt deze groep die dus met de groep Fitspel gaat starten? Waar lopen jullie dan tegenaan? Um, waar we dan tijdens de Commitment Meeting uh, mee aan de gang gaan? Uh, dus ik weet niet of je recentelijk de community hebt gezien, maar alle uh, events van januari staan erin. Ja, die dat is in mijn agenda gezet. deze uh, maand. Die heb ik in mijn agenda, ah, agenda gezet. Ja. Allemaal ter ondersteuning. Overigens ff, uh, zou het heel tof zijn om je ook aan te melden. Ik weet niet of jullie dat hebben gedaan voor de mini mini-cursus die uh, José Carvalho gaat geven. Dat is een medical Neurowetenschapper. 30 en 31 januari om 8 uur is dat. Uh, kan je ook in de community vinden om daar hem aan te melden. Uh, en deze neurowetenschapper die uh, laat via het brein zien hoe het uh, brein uh, werkt ten opzichte van je gezondheid, fysieke gezondheid, relatie daarvan. Uh, maar ook heel tof is dat hij uh, uh, vertelt hoe je dat kan versterken. Dus je hebt nu al gehoord hè, uit, dit, uit deze webinar hoe belangrijk het is. Dat we ons echt bewust zijn van ons bewuste brein. En dat uh, proberen te versterken. En deze uh, José, die, daar heb ik een verband mee sinds december. Uh, op het laatste nippertje vorig jaar. Um, dus daar zullen we wel meer mee gaan doen in de toekomst. Um, maar het is een toffe masterclass, twee uurtjes per keer. Dus best wel heftig, best wel intensief. Het is wel in het Engels, dus dat wil ik er wat bij zeggen. Het is allemaal in het Engels, dus dan moet je wel even realiseren. En het leuke is, hij doet de eerste, dus de maandag doet hij een, geeft hij een neurolink check, test, weet ik veel hoe hij het noemt. Um, waardoor je via een assessment, dus gewoon via een vragenlijst, toch wel een soort van inzicht krijgt hoe het staat met jouw uh, reingezondheid en, uh, en ook dus je risicoprofiel. Ik zou het echt willen adviseren om daar mee te doen. Als je oké okay bent met Engels, dan is het wel echt een aanrader. Hoe laat is dat maandag? Dat is uh, uh, om 8 uur ook. ook. Oh nee, ja, ja sorry. Uh, aanstaande maandag is ook om 8 uur. Dus dat is puur met ons, hè, voor de fitspelers. En uh, met José is dat uh, ook op een maandag en dinsdag ook om 8 uur. Ja, weer tijd. <coughs> dus we willen steeds meer eigenlijk naar. Um, ja, kijk, ook, ook, die, ook wat ook handig is, jongens, als je die fitspel weer gaat spelen, om ook die masterclass van die ademhaling nog een keer te gaan kijken. Als je die hebt gemist, kijk die gewoon nog even. Je kan ze allemaal vinden in, uh, uh, in het boord masterclasses. Uh, want uh, ik kan niet hard genoeg benadrukken hoe belangrijk ontspanning is om je bewuste brein bewuster te maken. Ontspanning is daarbij echt de sleutel. Nou, heel veel van jullie die weten dat inmiddels, uh, hoe belangrijk dat is. En ook hoeveel moeite dat kost om daar uh, steeds bewust van te zijn. Toch wel vervallen in reparatie, reparatie, oplossen, oplossen, doen, doen. He? Dus het steeds weer terugpakken naar juist het stukje ontspanning, ademhaling tussendoor. Uh, als je dat denkt van, hé, hey, hoe zat het ook alweer? Kijk gewoon even die masterclass terug. Dat helpt. En tenslotte, um, wat ik denk ik heel fijn en belangrijk vind... Ik ga even een fotootje maken van deze leuke sheet. Zo. Uh, wat ik tenslotte heel erg belangrijk vind, is dat je... Um, en dat dan, dan ben ik de eerste die dat als leerproces neemt dit jaar. hoor. Dit is, ik ga jullie nu onthullen wat mijn learning is voor dit jaar. Waar ik me het hele jaar alleen maar mee bezig wil houden... Is minder resultaatgerichtheid. <laughs> en voor mij is dat het grootste moeilijke ding. Dus als ik het heb nu uh, in het proces, dan uh, zullen jullie dit jaar in de community daar veel meer over horen, omdat het gewoon mijn learning is. Nou ja, en ik, waar ik mee bezig ben, dat zadel ik jullie altijd mee op. Dus dat, uh, dat krijgen jullie ook mee, uh, mee te horen. Maar ik ben wel in drie jaar. Um, de laatste drie jaar ben ik er wel achter gekomen dat, um, dat uh, he, wat, wat ik heel erg geloof, uh, uh, met het start met het eind in zicht, dat het echt, echt, echt ondergeschikt moet zijn over, aan het procesdenken, aan procesgerichtheid. Uh, um, en daar ben ik door allerlei eigen stress dingetjes, wat jullie wel wellicht bekend is, achtergekomen. <laughs> uh, en voor mij is het zo dat ik dit jaar als thema heb persoonlijk uh, ontwikkelingsdoel is dat te gaan uh, ontwikkelen en implementeren en veel meer te vertrouwen op uitkomst en dat soort zaken. Uh, en, en positieve emotie continu bewust van zijn. Nou ja, dat is best wel ingewikkeld. Uh, maar goed, dat is mijn learning en ik hoop dat, je, dat ik dat een beetje mag meegeven aan jullie. Omdat ik echt, echt inmiddels ben van overtuigd dat we wisten het, we weten het al, dat emotie, of dat emotie bepalend is voor gedrag. Maar ik ben er nu echt van overtuigd dat we dus bewust kunnen kiezen om positieve emotie te ervaren. Ongeacht de situatie waarin je zit. Is dat makkelijk? Nee. 100%, want het is veel makkelijker voor je brein om die negatieve mindset op te zoeken. Veel makkelijker. Veel makkelijker om te zeggen: nou, het komt nu toch nog even niet uit. Nou, het heeft nu toch geen zin. Nou, waarom zou ik zo moeilijk doen? Nou, ik mag heus wel een beetje gebakje eten. Ja, dat gun ik mezelf. Voor ik me zo goed voor mezelf geweest. Continu ligt dat op de loer. Omdat het gewoon simpelweg veel makkelijker is voor je brein. Waarom? Je brein is gewoon geprogrammeerd om negatief te denken. Want negatieve reacties, negatief denken zorgt voor een grotere overlevingskans. That's it. Dus je bent continu bezig om dan te zeggen, hé, hey, wacht eens even... Ik ben misschien wel zo geprogrammeerd, maar ik ben een mens. En dus in staat om die programmering te herprogrammeren. Daartoe zijn we mensen in staat. Hoe tof is dat? Hoe tof is dat? Dat je dus het hele proces van persoonlijk leiderschap niet als een straf gaat zien. Maar gaat zien van, hé, hey, hoe tof is het dat ik hiertoe in staat ben? Hoe tof is het dat ik... 25 boeken per jaar kan lezen en daar wat uithalen. Hoe tof is het dat ik mijn relaties kan uitdiepen? Hoe tof is het dat ik grenzen kan bepalen? Hoe tof is het dat ik mijn eigen emoties onder controle heb? Want als ik mijn eigen emoties onder controle heb, hé, hey, dan bestaan er geen valkuilmomenten. Snap je wel? Ik geef mezelf een jaar daarvoor. Om dat onder de knie te geven. En dat is dus ook echt wat ik hoop dat je ook gaat doen als je het proces van blijvend slank worden en persoonlijke ontwikkeling aangaat. Het is een continu, continu ding van jezelf terugroepen, herpakken, heroverwegingen maken, nieuwe doelen stellen. Hè? Want nou, Annemieke en iedereen, Patricia hetzelfde verhaal natuurlijk. Iedereen die al ter kilo is afgevallen, die weet op een gegeven moment je komt in de slop omdat je je doel toch hebt bereikt. Als je het doel hebt bereikt, 20 kilo met afgevallen, 10 kilo met afval, 15 kilo, ik weet niet precies hoeveel is was afval. Als je dat doel hebt bereikt, dan is het ook zo van klaar. Dan moet je dus, wil je persoonlijk leiderschap pakken, moet je dus je doelen herkalibreren. Opnieuw gaan schrijven: hé, hey, oké, okay, ik ben niet 20 kilo afgevallen. Hé, hey, maar wacht eens even. Wat vind ik nog meer belangrijk om te ontwikkelen? Hoe kan ik mezelf nog meer uitdagen? Hoe kan ik mezelf nog meer ontwikkelen? Hoe zorg ik nu als mijn. Fysieke gezondheid in orde is, hoe zorg ik dan nu voor mijn mentale gezondheid? Hoe ja, dat wil ik dan... eigenlijk zeggen, Mira, want daar ging het bij mij natuurlijk ook weer mis. Mm -hmm. Omdat ik nog niet genoeg aan mijn mentale toestand uh, ja. had gewerkt. Ja. En de stressreductie. Toen bleek hoe belangrijk dat voor mij is om dat ja. eerst helemaal goed op de rit te hebben. Ja. En dan nu echt op weg naar blijvend slank. Of nog een paar kilo en dan blijvend slank. Ja. Maar dat heb ik er zeker van geleerd. Ja. Samen gaat het allemaal. Kijk, en weet je wat het is, jongens? Ik geloof echt dat, dat het. Het is niet erg dat je zo bent begonnen. en dat je toen weer tien kilometer afgevallen. en dat er nu weer af is, Patricia. Want je hebt dat blijkbaar nodig gehad om dat inzicht te krijgen. Dat is precies hetzelfde waar ik dus nu mee sta. waar ik uh, sta in mijn ontwikkeling. Dat ik zeg, ja, uh, ik kan wel zeggen van ja. misschien had ik al drie jaar lang, drie jaar geleden. moeten realiseren dat met minder werken prima ook prima is, weet je wel. Maar dat heb je dus blijkbaar nodig gehad. Ik weet ook dat mensen hier in de groep zitten. Nou ja, jij Patricia ook, ik heb ook een burn-out gehad. Er zijn mensen die soms twee of drie burn-outs nodig hebben. Er zijn mensen die soms drie, vier verrotte relaties nodig hebben om eruit te stappen. Snap je? En dat geldt dus ook voor uh, uh, fysieke en mentale gezondheid. Je hebt soms, loopt het in het leven, omdat het pas nu, als mensen drie jaar geleden tegen mij hadden gezegd... Ja, maar Mira, het is veel... Resultaat is gaat het gaat meer om het proces dan het resultaat. Had ik toen die persoon uitgelachen, snap je? Het is dus ook afhankelijk van je eigen ontwikkeling. Had ik gezegd: Ja, wil jij maar verder? Ik weet gewoon dat alles wat ik heb bereikt, heb ik bereikt met hard werken. Weet je wel? Dat was mijn overtuiging. Dus je hebt soms gewoon dingen nodig in de herhaling. Ja, bij mij was het dus drie keer, uh, keer zo'n hoge bloeddruk dat ik uh, dacht dat ik uh, dood ging. Nou ja, dat heb ik dus blijkbaar nodig gehad om tot inzicht te komen van... oh ja, misschien moet ik toch de andere kant op kijken. Snap je, Patrice? Dus het is ook een... een uh, uh, ja, nu weet je dat. En nu zie je het belang veel meer in omdat je het hebt ervaren... wat die terugval is geweest voor je. Snap je? Nou, sterker nog, ik, ben, ik durf gewoon bijna te zeggen dat ik blij ben... Ja, het is raar om te zeggen dat je blij bent dat je een burn-out hebt gehad, maar het heeft me heel veel opgeleverd in ja. positieve zin nu. Ja. En dat zegt mijn omgeving ook steeds vaker, dus het wordt ook aan alle kanten bevestigd hoe ik het zelf voel. Ja, en dat is de Dat ik ook daadwerkelijk dat anders, anders handig, ben en, ja, en dingen anders doe. Ja. ja. Dus ja, het, is, het brengt je ook weer ergens Ja, zeker. Ja. Mooi. Ja, super Um, uh, Oké, okay, het is negen uur. Ik heb mijn keel weer schoorgeluld. Um, als er vragen zijn, deze dingen, tenminste niet het laatste stuk, maar het eerste stuk, komt gewoon weer in de masterclass board. Dus mocht je weer eens terug willen kijken als reminder, dan kan dat. Mensen die Fitspe gaan starten maandag, volgens mij is dat iedereen die, naar nou, Marike natuurlijk niet, maar voor de rest iedereen die hier zit, volgens mij gaat meedoen. Mariska ook toch, dacht ik, maandag met de groep, ja. Um, uh, maandag acht uur dus, even een uh, kick-off uh, momentje. Uh, uh, ja, Marika, je kan natuurlijk op een andere manier mee. Ik weet niet wat, wat, hoe jij in het leven staat daar in Spanje. Het is niet echt handig natuurlijk voor de body scans en dergelijke. Maar je kan natuurlijk wel gewoon fits wel ook mee gaan doen. Maar dan moet je maar eens even overwegen of dat dat voor je is, of je die energie en moeite en tijd wilt insteken in echt, echt aan de gang gaan, in echt nu de hoe zeg je dat? kop bij zijn staart pakken of staart bij zijn kop pakken. Ik weet niet hoe je dat uitdrukking is. Maar actie te ondernemen. Lieve mensen, uh, dank jullie wel uh, voor jullie aanwezigheid. Uh, en we zien elkaar sowieso maandagavond. Uh, om dan kort te sluiten hoe we elkaar accountable gaan houden. Dat is eigenlijk de belangrijkste reden van die meeting. Jullie zitten weer goed in je hersenen wat de achtergrond van Fitspel is. De gedachtegoed van Fitspel is. En uh, Carolien, heel veel succes met je eerste Fitspel maandag. We gaan je allemaal helpen om dat doel te realiseren. Dankjewel jongens. Doei doei. Doei. Dankjewel. Doei Dankjewel. doei. doei. Dank je. doei, doei.